Ja. En kaas. een kaas. Maar extra ja. kaas? Ook Natuurlijk, hè? Ja. Want extra kaas. Dat zei ik. Ik heb een beker, extra beker. Oeh, ook lekker. Ben ik ben er klaar. Ik heb een beker, extra kaas, gewoon zusje normale. extra kaas. Ik ga een beetje tussen. Normaal. Extra kaas ja, of extra beker? Extra ja, kaas. De beker kan ja, eraf er blijven. Oké. Okay. Zonder beker. Het Ziet er lekker uit, Donne? Het Ziet er lekker uit? Ja. Dan beetje ja, ik geen beker? Ik wil niet een beetje. Dat kan, hè? Jij wel. Kijk eens, wat heb jij, Donne? Ei? Hey. En kaas en komkommer, die gaat, er, die gaat er allemaal af, de komkommer? Dat je nog besteld. <lacht> wat heb jij, Koen? Eens kijken. Mm. We zien een lekker broodje met komkommer, een hamburgervleesje, een bacon. Oh, die gaan ook eraf, de komkommer. Ja. Waarom bestellen die dan? Die weet ik gewoon los, Oké. Okay. Dus, jullie zijn een tweeling, zeker? Nee. Ja. Weet je wat mijn baas vandaag mij vertelde? Het tweede open. Zijn dochter is zwanger van de tweede. Leuk hè. En ik heb hamburger, kaas, mijn essen. Uitjes, een geurig. Oh lekker. We gaan eten. Wat ik zeggen? Ik heb ham en kaas. Hmm. Een Beken. Hmm. En een hamburger. lekker man. Gaan we proeven? Oh, peper. Heerlijk. De op. <laughs> Lekker. <toch? laughs> Lekker de Lekker. Lekker. Lekker. Lekker. Lekker. Lekker. Lekker. Lekker. Lekker. heel Lekker. stukje. Wow. Heel Lekker. Lekker. Mijn vinger zit ervoor. Uh, nieuw van nieuw Yay. Yay. En hoeveel soort hebben we? Um, Kijk, eentje die is van Laurens. Die heeft een die tomaatje. Nou, even apart staan. Tomaatjes. Tomaatjes, seren tomaatjes. Maar nee, we gaan met deze. We gaan ze eigenlijk allemaal één voor één openmaken. Maar, zullen we als eerste beginnen met deze? Ja. En we, we weten hoe het moet. Ja. Dan ja. moet je dit er dus afhalen. Ja. En dan moet je dit kaartje eruit Nee, hey, dit is ook tomaat. Ja, dat is ook geen tomaatjes. En dan moet je deze water erin bij doen. Waar moet je de water in doen dan? In dat bakje? Ja, weet ik. En dan, dan... Waar, waar is dat doekje voor? Wat zijn die er de binnen? Nou, hoe moet het nou verder? Je moet hier 20 tot 30 ml water bij doen. Ja, in? je vindt... Nee, eerst hier, dat oh, is eerst een andere schoot. En dan hier, nu moet je nog een beetje overhouden en dan dit. Ja, dat is het. Nou, die is het. Ja, die is voor mij. Ja, dat is voor mij. Ja, dat is voor mij. Doe wat. En op. Ja. Toch wel op? Oké, okay, hoe? Moet mijn nachtje altijd of niet? Wacht even, eerst even eentje. Hoe lang duurt dat? Twee dagen. Er moet aarde worden, maar dan moet er even water komen. Kom, kom ja, is Liefst nog. Lobba! Ja, dan is Lobba! Ik heb een totaal het... okay. gemaakt met uh, als oud en... Mag ik er wat van? Ja, ik. Ja, het is goed. Ja. Ik ga het een rijstje nee, maken. Wat Ik ga het niet Maar je bent toch geen Nee, ik ga toch een rijstje doen. Ja. Oh, dat gaat echt heel snel. Ja. is het potje van ja. Waar is het potje van jongen? Waar is het potje hoor? Ja, dat moet het ja. doen. En ben je doen niet Hij groeit hier niet, zo goed ziet het eruit. Doe, als je heel goed kijkt, dan zie je dat hij wel. Ja, maar deze zijn al gegooid. Dit, we hebben het even zo neergezet. Hier ah, okay. staan de tomaten, komkommers, rijstjes, zonnebloemen en hier staan dan de wortels. Hier staan alle wortels, ah oké. Okay. Ja. Want hier was geen plek meer. Wat? Wat? Moet ik hem omdraaien voor jou? Staan ze? Ja. Vanaf. Hoeveel woestijntjes hebben we nou in totaal? 22. 24. 25. Nu hebben ze... En dat ze niet op de kookgrootte hier. hebben ze... Verplaatsen? Nee. Woef, woef. Dit zijn de woestijntjes. En ik ga er soms wel wat water geven. Ja, je hebt er heel goed op letten hè? Ja, omdat ik heel vaak thuis ben. Ja. En dat, daar staan de wortels. Hier staan de tomaten. Hier staan de tomas, De. Ehm. Nadeisjes. en zonnebloemen. Ja. En de wortels. Wat hebben we het meest? Volgens mij hebben we de. Zonnebloemen. Ah, de wortel, evenveel hè? Ja. 6 van 6? Nou ik ben benieuwd. En ik ga ze soms katten geven. Ja, heel goed. Jij bent er ook nog. Voor het andere plek. Vorige week uh, keken hoe het erbij staat.